Hoeveel diëten heb jij al gedaan? Hoe lang ben jij al bezig met blijven slank willen worden? Het probleem bij afvallen is altijd aankomen. Afvallen kunnen we allemaal, maar het eraf houden, dat is het probleem. En daar gaat Fitspel over. Daar waar een afslankprogramma stopt, waarbij jij denkt dat je doel hebt bereikt, is eigenlijk de start van Fitspel. Want afvallen is een verandering van een dieet, maar blijven slank worden is een verandering van identiteit. En als je een blijvende verandering wilt, moet je dus kijken naar jouw gedrag. Naar wie jij bent, naar wie jij was, naar wie jij wilt worden. En daar gaat Fitspel over. Fitspel zorgt ervoor dat jij blijvend slanker wordt door persoonlijk leiderschap. De vraag is dus echt, wie wil jij worden? En drie jaar geleden heb ik Fitspel ontworpen. En vandaag is het tijd om een nieuwe Fitspel 2.0 te lanceren. In al die tijd, in de afgelopen drie jaar, heb ik zoveel mooie feedback gekregen van inmiddels ruim 200 fit spelers. En heb ik zelf zoveel meer geleerd over gedrag, over het brein, over persoonlijk leiderschap, dat ik dit heb verwerkt in deze versie, FitSpel 2.0. En daarom ben ik super trots dat ik jou dit werkboek mag laten zien als preview. Omdat we, de lancering is op 10 juni. Maar omdat ik zo trots ben, dat jij er mogelijk aan mee kan doen, wil ik je dit laten zien. Het is 90 dagen full focus alleen maar over jouw persoonlijke ontwikkeling. Is het makkelijk om blijvend slank te worden? Nee. Is het mogelijk om blijvend slank te worden? Ja. Maar niet door een dieet. Niet door een nieuw soort sportprogramma. Blijvend slank worden start altijd van binnen naar buiten. Jij bent de persoon die het moet doen door eindelijk leiderschap te pakken over je eigen leven. Ik hoop dat je erbij bent bij de lancering en dat je kan ontdekken wie jij bent. En kan ontdekken dat het er altijd al in zat. Het enige wat wij doen is we halen het eruit. Ben je erbij? Doei doei!